Hallo en welkom bij Pauls Model -train Stuff. Laatst had ik een, een paar wagons op de baan staan. Ik heb gezegd dat het 4A wagons waren, maar niet helemaal correct. Um, deze is een onderdeel van die set. Uh, het is een NS High Speed uh, stuurstandrijtuig Die ik heb uh, laten zien eerder waarbij ik de decoder in heb gebouwd. Deze stond op de baan. En... Dit zijn geen Vira rijtuigen. Maar ook LS high-speed rijtuigen. Het verschil is, um, in het echt hebben de Vira rijtuigen nooit met een stuurstand kregen, gereden, de high-speed rijtuigen wel. En Dit zijn twee high-speed rijtuigen. Uh, hier staat dus geen high-speed op de zijkant. Daar hoort eigenlijk een knalrode locomotief bij, zonder FIRA op de zijkant. Maar helaas, de locomotief die ik heb, heeft weer wel FIRA op de zijkant. Deze rijtuigen zijn uh, NS-ICR uh, uh, rijtuigen, Intercity rijzen, uh, rijtuigen. En ze zijn uh, gebouwd in de jaren 70 en jaren 80. En dit model... Um, het is moeilijk te zien, maar zelfs de stangen waar je, je aan vasthoudt Bij de deuren als ze open gaan zijn te zien Aan beide kanten Een ongelooflijke hoeveelheid detail De glazen tussenplaten, alles zit erop en eraan ik ga, hem, ik ga hem niet openmaken Want ik wil hier ook geen verlichting in gaan bouwen Nu wat overigens Wel schijnt te kunnen Niet zo heel moeilijk is De anderen hier net een iets andere kleur. Het lastige ook van deze op de baan zetten is om ze in de goede volgorde te krijgen. En om ze allemaal te krijgen. Inmiddels heeft LS Models vier rijtuigen aangekondigd. En deze vier rijtuigen zijn dus degene met Vira hier voorop zonder stuurstand. En um, NS High speed hebben ze nog niet aangekondigd. Wellicht dat deze, uh, deze nog komen. En dit is dus de oude lichting van deze nou, hier zo zit ook de klep om over te lopen naar de volgende cabine. De deuren, de handgrepen zitten erop. Met een mooi kleurtje. De ramen, de lak zit ontzettend strak op. 160 km per uur. Want deze reden toen op de hoge Ze rijden nog steeds op de hoge Alleen ze zijn nu weer terug in de NS kleurstelling van geel-blauw. Inmiddels... Oeh, hier is erbij gekomen. Nog een doos Zo Met een Verkeerd papiertje erin Dat leggen we even opzij Handig zodat ik weet welke deksel bij welke Trein hoort En Ook hier weer twee Stuks Rijtuigen Zelfde detaillering. Eh, net een iets ander patroon op de rijtuigen zelf. Dus wellicht dat deze twee nog uh, uitwisselbaar zijn. Um, maar uh, hier zie je duidelijk een andere rode patroon dan bij deze. Dit was het uh, patroon ook wat op de uh, Latere Vira, uh, Ansaldo Breda treinen zat. En die Ansaldo Breda, die, uh, uh, ja, de, de, de Italiaanse rammeltrein die uh, uit elkaar viel, Heeft het uh, niet lang volgehouden. Het zijn uh, allemaal tweede klas. De eerste klas uh, is een andere serie, daar ben ik nog naar op zoek. En ook, ja, hetzelfde niveau van detail. Ik vind dit uh, werkelijk ongelooflijk mooi. Trapjes hier zitten dus aan de rijtuigen, zodat als hij stil staat voor het station dat het precies uitlijnt. Maar als hij gaat rijden dan kan het een beetje vreemd uitzien. En voor deze hetzelfde. Fantastische print. Ontzettend mooi afgewerkt. Hier een toilet. Terwijl hier dat. Je ziet geen toilet. is dus allemaal kleine. Kleine. Details die anders zijn. Nou, je ziet hier wat aanslag. Ik heb wat vochtige handen. Dus dat is gewoon. Uh, dat trekt vanzelf weg eens wat vocht. Ik ga deze natuurlijk heel even op de baan zetten. Eens kijken. Wat ik ervoor ga zetten. Ik denk dat ik uh, die rode Vira-lokjes uh, pak. Die er niet voor hoort. Maar uh, dat past er wel een mooi bij. Eerst ga ik eventjes uh, uitzoeken wat ook alweer de volgorde was van deze... Zo, van deze wagons. Dat is ook nog een heel ding. En oh ja natuurlijk, hier zit nog het onderdelenzakje. zakje. Waarbij alle losse dingetjes zitten, nog steeds dicht geniet. Ik denk dat deze ook met name weinig gereden en veel gestaan hebben. Het was uh, natuurlijk niet de goede volgorde, maar wel per 2 in de goede volgorde. Dan mis je nog onderdelen, uh, rijtuigen, het is allemaal tweede klas. Um, maar toch, ik uh, hoop dat je het leuk vond om uh, deze te zien. En uh, graag tot een volgende keer.